Hallo, hallo. Ja. Oké, okay, goed. Hallo iedereen. Van harte welkom op deze webinaropleiding. Ik ga vandaag vier zaken behandelen. En dit doe ik graag samen met u. Ik zal ook altijd...